Welkom nou, bij deze screencast over Padlet. Ik neem die gewoon even mee. Padlet verandert nog wel eens qua layout, dus uh, ik moet ook weer eventjes kijken. Nou, je maakt een nieuwe Padlet aan. Je kiest voor een vorm. He, wil je meer uh, netjes een soort schap hebben? Of wil je een net rooster? Of wil je het een beetje door elkaar? Laat ik het rooster kiezen. Um, nou, Padlet maakt zelf een naam. Die kun je hier uh, wijzigen. Um, rooster. Vakantie. Nou, gemaakt met standvastigheid, uh, omschrijving, even een hoofdletter gebruiken, aan de slag met vakantietips. Oké, okay, wat voor kleur? Ik hou wel van oranje. Prima. Um, hier kun je nog kijken van wie mag uh, bijdragen... En als je een bijdrage laat leveren, dan wil ik graag dat ik de auteur zie, maar die moet dan wel zijn ingelogd. En dat is niet altijd het geval. En je kunt ook nog zeggen, nou, men kan op elkaar commentaar geven. Oké, okay, de volgende. Dit is een goed moment te kijken naar de privacy, inderdaad. Wil je een privé hebben? Wil je hem beschermen met wachtwoord? Wil je hem helemaal geheim houden? Uh, ik zeg, ik wil een privé. En uh, als je zegt van nou, ik wil samenwerken, is het natuurlijk handig om dan e-mails in te vullen. Die krijgen dan een berichtje en die kunnen dan samen meeposten op jouw uh, padlet. Wil je hem in de klas gebruiken, is natuurlijk openbaar ontzettend handig. En uh, iedereen die openbaar kan lezen, dus dan kun je hem uitzetten dat mensen ook kunnen posten. Maar wil je dat mensen ook of leerlingen uh, iets toevoegen, dan kun je zeggen, ik kan schrijven. Je kunt ook nog zeggen, nou diegene die uh, uh, mag ook mijn padlet helemaal aanpassen. Nou, dus zo kun je uh, een beetje kiezen van wat zijn mogelijkheden. Blijf werken. Nou deze pak ik en dan zeg ik volgende. U bent klaar. Start posting. Hopla. Uh, je ziet hier nu een beetje een rare URL. Dus dit is mijn inlognaam en deze URL is natuurlijk niet zo handig als mensen dat moeten typen. Als je dat nog wil veranderen, dan ga je hier naar onderen. En dan zeg je oké. Okay, leerlijn ICT. Bewaar. Ja. En dan zie je hierboven dat jouw url makkelijker is geworden. Sluiten. Nou, daar is je padlet klaar. En dan kun je aan de slag met iets posten. Um, Vakantie um, Trier. Um, mooie bezienswaardigheden. Nou, die kun je neerzetten. En oh, ik heb uh, gekozen voor een bepaald format. Nou, hier kun je zeggen: oké, okay, ik voeg een, uh, vanaf internet iets toe. Je kunt een bestand toevoegen. Uh, nou, ik heb nou even niet iets over Trier, maar uh, laat ik even een andere afbeelding uh, neerzetten. Um, dan maar even dit. Open. Nou, dat duurt even, zoals je ziet. Toen ik een beetje, ah, ik krijg meteen een mail. Fijn. En dan zeg je oké. Okay. Nou, volgende... Um, je ziet dat hij nu zelf een soort rooster ervan maakt. Dat heb ik ook gekozen. Uh, vakantie, in Parijs. Uh, dan kun je ook nog zeggen ik wil een gesproken tekst toevoegen. Um, kies bestand. Hè, dat moet je dan zelf wel uh, inspreken. Maak een foto vanaf je webcam... Oké, okay, laten we dat eens even proberen. Hé, hey, hallo, vastleggen. Ziet het er goed uit. Mmm, matig. <laughs> ik was er even niet op voorbereid. En dan zeg je, oké, okay, nou, dan ben ik ook aanwezig op de Padlet. Nou, je wilt nog eens extra je Padlet delen. Deel exporteer, dus je kunt ook als je je Padlet klaar hebt exporteren. Je kunt ook zelfs een QR-code laten afdrukken. En hier zie je een kopiëren link. Je kunt hem in een blog neerzetten, je kunt hem e-mailen, je kunt hem opslaan als PDF, als CV-document, dus ontzettend veel mogelijkheden om te delen. Nou, ik vind hem erg mooi. Dit is even een vogelvlucht hoe je werkt met Padlet.